Hey, Alex, kom eens met mij mee. Leuk neuk me even hier in m'n kontje. We hebben een sitch, moet je omhoog doen. De derde. Dat is Cap, Je moet alles omhoog doen, maar die. Ik ga niet aan de handen, ik zat Hij gaat niet aan Oh, moeten we dan die andere! Nee, dat is helemaal niet hard! Max Heiman! Nee! Hij kan ook voor niks onder de klinen, lol. Het is Andreas. Het is zo erg Max, jongen. Kanker. Oh mijn god. Ja, die is echt kut. gewoon. Het is booty, 100%. Ja, 100%. Fuck! Ik wist het! Nee, terug, terug, terug. naar onder. Besef, ik heb gewoon voor deze video mijn bed opgemaakt. Dat gebeurt niet elke maand. Um, hoe dan ook, we hebben wel 1 minuut en 11 seconden aan videomateriaal geëdit. <hat> Zoals jullie ook zien heb ik een webcam aangeschaft, Nog niet zo goed als de um, guy AC, die, uh, die wel goede kwaliteit content in België maakt. Jongens, dankjewel voor het kijken naar deze video, laat zeker van een like achter, sorry dat het uh, praatstukje waarschijnlijk langer was dan de video. Um, en yeah. ja, tot ziens ik jullie in mijn Discord.